De Moerad Refreshing Cleanser is een hele zachte, romige reiniging die heerlijk fris ruikt. Hij verwijdert onzuiverheden, tallig en make-up. Dus uh, is ook heel makkelijk in gebruik. Je brengt een kleine hoeveelheid aan, s morgens en s avonds, op de handen en vermengt het een beetje met water. gaat over je gezicht en daarna spoel je het weer af. Nou, het resultaat is dat je er een heerlijk zachte huid van krijgt, en dat alle andere producten die je daarna aan gaat brengen, ook weer beter in werken.